Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de kinderbijbelpodcast van Bijbelshandboek.nl. God heeft alles wat hij ons wilde vertellen laten opschrijven in de Bijbel, zijn woord. Vandaag ga ik het verhaal vertellen over Kain en Abel uit het boek Genesis. Ook dit verhaal is opgeschreven door Mozes. God had in het vorige verhaal gezegd dat Adam en Eva kinderen zouden krijgen. En dat gebeurde ook. Als eerste werd Kain geboren, een zoon. Daarna kregen Adam en Eva nog een jongetje en die noemden ze Abel. Kain was dus de oudste zoon en Abel de jongste. Toen de twee jongens groot waren geworden, moesten ze natuurlijk kiezen wat ze wilden worden. Kain hield van het werken op het land. Hij ploegde de grond om en zaaide allemaal planten. Hij werd dus boer. Abel werd ook boer. Maar hij werkte niet met planten, maar met dieren. Hij werd schaapherder. Hij zorgde heel goed voor zijn schapen en de lammetjes. Op een dag wilden Kain en Abel allebei God een offer brengen. Een geschenk aan God om hem te bedanken. Kain wilde God bedanken voor het koren van het land en Abel voor de schapen. Daarom bouwden ze een altaar. Een altaar is een bouwwerk van stenen. Cain pakte de eerste vruchten van zijn oogst en legde dat als zijn geschenk op het altaar. Abel koos voor het beste schaap dat hij in zijn kudde had en legde het dier op het altaar. Toen staken ze allebei hun offers aan met vuur en de rook ging omhoog, naar God. God was blij met het offer van Abel, maar hij keek helemaal niet naar het offer van Kaïn. En Kain merkte dat direct en hij was heel teleurgesteld. Hij was jaloers en hij werd heel boos. Toen zei God tegen Kain: Waarom ben jij zo kwaad? Waarom kijk je zo boos? Ik zie graag mensen die de goede dingen doen en die mij vertrouwen en vriendelijk en dankbaar zijn. Jouw boosheid wil de baas zijn over jou, maar jij moet zelf sterker zijn dan het kwaad. Maar Kain luisterde niet, hij bleef. Heel erg boos. Toen hij later met zijn broertje door de velden liep, was hij nog steeds zo kwaad. Hij was zo kwaad, dat hij zijn broertje begon te slaan en te schoppen. En hij sloeg zo hard, dat Abel dood ging. Toen riep God en vroeg aan Kaaien, Waar is je broertje Abel gebleven? Kaaien antwoordde en zei, Dat weet ik toch niet? Moet ik soms op mijn broertje passen? Toen zei God, wat heb jij gedaan? Abel's bloed stroomt hier op de grond. Je hebt hem gedood. Cain schrok. God had alles gezien. Omdat je dit gedaan hebt, zei God, stuur ik je weg, ver weg van deze plaats. Je zal vanaf nu over de aarde rondzwerven en niet meer kunnen leven van de oogst van het land. Toen zei Cain tegen God, wat ik gedaan heb is heel erg. En ik snap dat u me dit niet kunt vergeven. Maar deze straf is toch veel te zwaar. Ik zal moeten zwerven op de aarde en u gaat mij verlaten. Iedereen die mij tegenkomt zal mij willen doden. Maar God zei nee. Nee, nee, als iemand jou doodt, zal hij daarvoor zeven keer zo zwaar gestraft worden. Dus dat zal niet gebeuren. God gaf Kain daarom een teken. Het K insteken. We weten niet precies hoe dat teken eruit zag, maar het zorgde ervoor dat niemand hem zou durven doden. En toen ging Cain weg, naar het oosten. Hij ging wonen in het land Not. Daar trouwde Cain met een vrouw en zij raakte in verwachting. Ze kregen een zoon en ze noemden hem Henoch. Cain luisterde ook nu weer niet naar God. God had toch gezegd dat hij zou zwerven? Maar dat wilde Cain niet, hij wilde op één vaste plek wonen en daarom bouwde hij een stad en hij noemde die stad Henoch dezelfde naam als zijn zoontje later kreeg ook Henoch een zoon en zo groeide de familie van Kain, maar deze familie leefde zonder god adam en eva waren natuurlijk erg verdrietig hun jongste zoon was doodgeslagen en Kain was weggestuurd door god gelukkig werd eva weer zwanger en ook nu werd er weer een jongetje geboren. Ze noemden hem Set. Set betekent in de plaats van. Set kwam dus in de plaats van Abel die gedood was. Ze waren heel blij. Adam was toen al 130 jaar oud. In die tijd van de Bijbel werden de mensen oud. Adam is 930 jaar geworden. Dat is dus echt heel oud. Ook Set kreeg kinderen. Toen hij 105 jaar oud was, kreeg hij zijn eerste zoon en die noemde hij Enos. En daarna kreeg hij nog meer zonen en dochters. De familie van Seth werd steeds groter en zij leefden gelukkig wel samen met God. Er komen hierna nog veel meer Bijbelverhalen en daar komen ook veel namen uit de familie van Seth in voor. Bijvoorbeeld Noach. En daar gaan we het de volgende keer over hebben.